Ik wil het deze week hebben over ChatGPT en wellicht dat je er wel van hebt gehoord, want het is een fenomeen geworden wat nogal heel erg snel is gegroeid. Uh, van de verschillende technologieën die we over de afgelopen jaren hebben meegemaakt, is dit letterlijk degene die de 100 miljoen gebruikers binnen twee maanden heeft geraakt. En dat is geen enkele andere technologie tot nu toe gelukt. ChatGPT is een taalmodel eigenlijk, een language model, zoals we dat noemen, waarbij kunstmatige intelligentie zoals we het noemen, artificial intelligence, een computermodel gaat voorspellen wat het volgende woord of eigenlijk het volgende karakter moet zijn in een bepaalde structuur. En dat klinkt wel heel erg vereenvoudigd voor wat het eigenlijk is. ChatGPT is een chatmodel waarbij jij vragen kan stellen en dan daadwerkelijk antwoord krijgt. En zoals dat in de meeste ...chat scenario's gaat, he, typen we naar elkaar toe, waarbij de, de bot ChatGPT wacht op jouw prompt, jouw vraagstelling... ...en die gaat daar dan een voorspelling op geven wat, wat het antwoord zou moeten zijn. Zo'n kunstmatige intelligentie wordt natuurlijk getraind op data. En die data die houdt dan ook ergens op. Uh, in dit geval uh, is dat 2021, dus alles tot en met 2021. Daar weet ChatGPT van... Uh, maar ChatGPT is dus getraind op een heel grote set aan data van het wereldwijde web. En dat maakt dus ook dat hij eigenlijk allerlei uh, vragen kan beantwoorden met bronnen die daadwerkelijk op het internet te vinden zijn. En daar liggen meteen dan ook de voordelen, maar ook meteen een aantal nadelen. Een van de voordelen is dus ook dat je heel snel antwoord kan krijgen. Uh, de prompt die je stelt, die wordt eigenlijk meteen vervuld door ChatGPT. Als we dat gaan vergelijken met zoekmachines, zoals bijvoorbeeld van Google... ...dan ben je zelf eigenlijk je, je keywords aan het vullen, waardoor je andere resultaten krijgt. En op basis van de keywords die je gebruikt, krijg je andere zoekresultaten. En dan is het natuurlijk nog aan jou om daadwerkelijk te gaan kijken naar wat zijn die zoekresultaten dan en wat staat daarin. En nou ja, misschien is dus er ook nog een soort van broncontrole van nou ja, dat wat er staat, klopt dan al. En daar zit ook meteen het nadeel van ChatGPT, want... ChatGPT kan ook een bevooroordeeling hebben op basis van de data die het online heeft gezien of gelezen, en dat kan best wel eens vervelend of naar uitpakken. Uh, ChatGPT kent geen empathie en kent niet wat wij als mensen willen accepteren als geaccepteerd gedrag. Uh, dat wil niet zeggen dat ChatGPT meteen racistisch is, maar kan wel zo zijn dat in een bepaalde vraagstelling die je of een bepaalde prompt die je maakt, uh, een antwoord kan komen dat racistisch is kan overkomen. En daarom is het heel erg belangrijk om goed na te denken over wat voor promptjes je stuurt in ChatGPT en wat je daar ook uitkrijgt en wat je daar dan daadwerkelijk mee doet. Ik heb bijvoorbeeld ChatGPT ook gevraagd of het gebruikt kan worden als een betrouwbare bron. En nou ja, zoals je nu op het scherm zou kunnen zien, geeft ChatGPT daar heel grappig genoeg zelf ook een antwoord op over wat je zou moeten doen in zo'n geval. Nou. Uh, mocht je hier dus mee willen gaan spelen dan kan dat op chat.openai.com uh, en ik ben er dus al een tijdje mee bezig geweest. Mijn ervaringen zijn natuurlijk voornamelijk gericht op mijn vakgebied en waar wij normaal gesproken best wel wat moeten schrijven aan een stuk code om bijvoorbeeld dingen te kunnen automatiseren uh, heb ik nu voor de gein gevraagd of ChatGPT dat ook kan namaken. En Daarin merken we toch wel dat ChatGPT best wel heel erg accuraat kan zijn. Uh, tuurlijk is het niet perfect en gelukkig, omdat we die ervaring hebben, kunnen we die controle ook doen. En daarom zeg ik ook, hou er rekening mee dat je wanneer je vragen gaat stellen, je altijd broncontrole doet of controleert, dat datgene wat eruit komt ook klopt. Maar wij hebben dus bepaalde programmatuur laten schrijven door ChatGPT en dat ook gecontroleerd en dat werkt dus ook. En daarin kunnen we bijvoorbeeld naar de toekomst toe, hoe sterker en beter dat model wordt, Um, hoe uh, beter we dat kunnen gaan gebruiken om tijdsbesparing uh, in te bouwen in dat werk wat we uitvoeren. En vooral bij de, de wat grotere zaken zoals data-analyse of repetitieve uh, acties kunnen we natuurlijk ChatGPT gebruiken, om, of in ieder geval een GPT, een language model, gebruiken om ons werk te versimpelen. En dat is natuurlijk weer een mooie uh, uitkomst van dit soort nieuwe technieken. Dan wil ik eigenlijk nog eventjes afronden met een soort van conclusie voor dit hele verhaal. AI of kunstmatige intelligentie, als we de Nederlandse term gebruiken, is over de afgelopen jaren best wel hard gegroeid. En ik zit nog wel een beetje op de wip van, is dit nou per se goed of niet? Nou ja, dat gaan we natuurlijk over de jaren wel meemaken. Maar als we voornamelijk kijken naar waar we nu staan op een soort van adoptielijn, wat normaal gesproken best wel een bepaalde curve kan hebben. Ik denk dat we misschien nog wel eens aan het begin kunnen staan van de mogelijkheden zeg maar, die we gaan krijgen met, met artificial intelligence. Ik denk dat we naar de toekomst toe met kunstmatige intelligentie een heleboel uh, complexe vraagstukken kunnen gaan beantwoorden waar de, uh, de dataset ook naar is. En nou, ik denk dat er best wel behoorlijk wat ontwikkelingen nog aan zitten te komen. Ik denk in ieder geval dat het belangrijk is om te weten dat artificial intelligence iets is wat hier is om te blijven. Uh, dit gaat nergens meer heen en dit zou nog wel eens dezelfde soort verandering kunnen zijn wat het internet. Hè, het internet was uh, tegen, de, tegen het begin van internet, zeg internet. Maar. Wat dat heeft gedaan met de maatschappij, dat kan artificial intelligence nu wel eens gaan doen met de huidige maatschappij. De verschillen en de, en, de, en de grootte waarop internet is gegroeid over de afgelopen periode is, is zo dermate hard dat ik ergens vermoed dat Artificial Intelligence een beetje hetzelfde gaat doen met de huidige stand van zaken waar het nu is. Nou, mocht je hier nog verder over willen uh, praten, discussiëren, uh, laat vooral commentaar achter. Ik zou het heel erg leuk vinden om hier nog eens verder over te babbelen uh, met anderen. En wat jullie ook vinden en wat jullie denken over Artificial Intelligence. Nou, laat het me vooral weten en ik zie jullie heel graag in de volgende video.